Oh, welkom bij deze nieuwe aflevering van de kinderstem, mijn naam is Iman en ik heet Lars. Vandaag gaan we ontzettend veel nieuws bespreken van de afgelopen week en we hebben een exclusief interview met Jesse Klaver. En ook de premier is er weer. Gezelligheid. Nou ja, en ik ben nog steeds taco en uh, we gaan er weer een mooie week van maken. Hebben jullie er een beetje zin in? Jazeker. Wat is er allemaal gebeurd deze week? Heel veel. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Um, zoals bijvoorbeeld de avondklok verleent um, En gaat het natuurlijk weer over de vaccinaties en het vervoer van vaccinaties. Oh ja, en de grondwet uh, wordt aangepast. Omdat uh, de eerste, het eerste artikel van de grondwet. Dat ging nu over discriminatie. En daar stonden wel een paar punten waar we ons als Nederlanders zeg maar, aan moesten houden. Maar er wordt nog aan toegevoegd dat je uh, niet mag discrimineren. Uh, als het gaat om handicap of om seksualiteit. Wat vinden we daarvan, Lars? Nou, uh, ik vind het goed dat het zo aangepast is. Het was een uh, voorstel van uh, GroenLinks, D66 en de PvdA. Maar de PVV, de SGP en um, een aantal mensen van JA21 waren er tegen. Um, en uh, Forum voor Democratie was niet bij de stemming aanwezig. Dus uiteindelijk is het aangenomen met 58 tegen 15 stemmen. Okay. Ik ben het er zeker ook heel erg mee eens, omdat discriminatie een heel erg belangrijk onderwerp is. Dus we zijn voor. Ja. En nu is het dan aangenomen of moet, dan moet het dan ook nog naar de Eerste Kamer, toch? Ja, de Eerste Kamer die steunt het dus, maar na de verkiezingen moest het volgens mij nog een keer worden aangenomen. Oh, omdat het kabinet natuurlijk demissionair is en zo. Ja. Ja, ja dat soort dingen. Nog een keer door de Tweede en door de Eerste Kamer met een tweederde me meerderheid. Uh. Hé, hey, um, Lars, jij zegt al Forum voor Democratie was niet bij de stemming. Hebben jullie het een beetje bijgehouden? Ja, ik, heb, ik ben wel een beetje gaan volgen, zeg maar. Uh, er was namelijk een soort van groepschat-achtig iets waar Baudet in zat en ook nog een paar andere uh, Forum voor Democratie lijst. Hoe zeg je dat? Lijst? Mensen. Ja, mensen. <laughs> en um, daarin werden dus racistische berichten gestuurd, waaronder van Baudet. En daar is nu heel veel gedoe over. Baudet geeft zelf aan dat um, dit niet zo gebeurd is. En dat nu hij zoveel succes heeft, mensen, ook willen, um, mensen hem ook onderuit willen halen. En uh, ook nog eens, uh, heeft hij het nu niet echt over die berichtjes, maar wil hij vooral doorpakken omdat, het bijna, omdat de verkiezingen daar aankomen. Dus wel opvallend vind ik zelf. Wat denken jullie ervan? Ik vind dat het gewoon echt niet kan. Dus ik vind het ook gewoon belangrijk dat hier gewoon meer aandacht voor is. Dus ik hoop ook wel gewoon dat we het hier niet bij uh, blijven dat we het hier niet uh, bij laten zitten. Lars? Nou, als het echt zo gebeurd is, dan vind ik echt niet dat het kan. Want ja, het mag gewoon niet, het is onrespectvol. Um, maar ja, Baudet zegt zelf dat het niet zo gebeurd is, dus... Hm. Ja, we weten niet zeker of het zo echt gebeurd is, dus ja. Ik uh, was altijd aan het nadenken van, kijk, mijn, mijn haar zit natuurlijk echt niet zo. Ik moet naar de kapper, maar ja, die gingen een dag voordat ik een afspraak had, gingen die dicht. En die zitten, zijn nu al heel, de hele tijd dicht. Ik vind dat je haar keurig zit, maar nou, goed, ga bedankt. verder. Maar ik vroeg me dus af, hebben politici daar ook last van? Dus ik nadenken, opzoeken. En toen kwam ik bij een fragment, um, ja dat ook uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die, uh, die viel het ook op. Dag allemaal, goedemorgen. Nou, het zit nou toch wel weer redelijk. Ja, er zit gewoon een pot gel in. Gel, een gel erin. Pot gel. Ja, dan moet ik gaan knippen zelf. Ja, dat gaat niet. Dan krijg je happen. Nou, dat zie je niet hoor. Het hangt als stuk komt. Maar hier, moet je bij mij kijken. is ook veel te Voorstel, mijn blik ging van de minister-president naar de heer Wilders en weer terug. en uh, Qua haar slaat deze lockdown wel, wel, wel toe. Maar wij uh, staan allemaal op punt uw kapsel te nemen. Een, een, een tondeuze thuis uh, kan ik een aantal aanbevelen, dus dat is uh, buitengewoon makkelijk. Als je wil weten uh, wanneer je weer naar de kapper mag, uh, ja je hebt mensen die daar naar snakken. Of we moeten een duurzame relatie beginnen, dat Je ziet natuurlijk, last las een tijdje geleden in de krant, dat voetballers dan wel weer naar de kapper mochten. Of ja, Echt? niet mochten, maar wel gewoon gingen. Dat vond ik apart. Um, maar ik ben wel blij dat de, de ministers en de kamerleden dan niet uh, zichzelf een voorkeursbehandeling geven. Ja, vind je het terecht? Ja. ja kijk, als wij, als wij het niet mogen, mogen zij het ook niet. Iedereen ik. is een mens, we hebben dezelfde rechten. Dus. Wie uh, moet uh, volgens jou het, het meest naar de kapper? Wie heeft nou, het nodig? Naast ikzelf, denk ik, uh, Rutte. Want je ziet wel dat het echt aan het groeien is, hoor. <laughs> Dat hij nog zo'n matje, zo matje aan de zijde. Ja, zo'n Nathan hem ik zo hoor. Nog meer nieuws over de premier. Hij heeft namelijk een uh, filmpje gemaakt zeg maar. waarin hij vertelde dat hij live gaat uh, om met jongeren in gesprek te gaan over deze crisis. Oké, okay, hij heeft insta live gedaan deze week op woensdag ja, met allemaal uh, speciaal voor kinderen en jongeren eigenlijk. Ja, precies. vinden we daarvan? Super goed dat hij uh, ja, met kinderen en jongeren in gesprek gaat. Maar wat ik hoop is dat hij er vooral gewoon echt iets mee gaat doen. Dat hij niet alleen nu denkt van oké, okay, ik heb een keer met jongeren gepraat en nou is het allemaal wel prima. Maar gewoon echt er iets mee doen, want dat is nou gewoon het belangrijkste. Lars? Ja, sluit ik me bij aan. Daar heb ik niet echt meer wat aan toe te voegen. Lars helemaal mee eens, hartstikke goed. Hey, uh, moeten we nog andere dingen bespreken van deze week? Ja. Uh, afgelopen maandag zijn Iman en ik te uh, gast geweest bij het tv-programma Op1. Uh, en hebben samen met Sharon Gesthuizen en Fred Teven het gehad over of de jongeren meer moeten worden betrokken bij politiek. Laten we maar vooral even gaan kijken. Je doet ook al meteen een beetje frustrerend, Lars, want ik denk dat je... Hè? Je vroeg het een aantal keer omdat je er nog steeds niks van gelooft, ofwel? Nou, kijk, je hoort natuurlijk overal steeds hetzelfde antwoord. En ik vraag me dan af, is dit een antwoord dat dan gewoon... Ja, de, de pers in wordt gestuurd of is dit het echte antwoord? Dus dan denk ik, ja, dan, vra dan vraag ik hem daar wat over. Ja. Heb jij uh, politieke ambities? Wil jij hun achterna? Um, nou, mijn ambities, al sinds mijn achtste wil ik de politiek in. En um, de, eigenlijk sinds toen was mijn droom gewoon om premier te worden van Nederland. Misschien wel de eerste vrouwelijke, anders de tweede, de derde, maar ik wil wel premier worden. En staat er in je schriftje voor welke partij dat is? <laughs> nou, um, uh, ik ben nog maar twaalf, dus ik heb nog wel een aantal jaar om daarover na te denken. Maar ik ben wel links georiënteerd. En hoe vond je dat om dat te doen? Nou, ik was natuurlijk nog nooit uh, in zo'n studio geweest. Um, en we moesten heel lang wachten um, tijdens de uitzending. Omdat, ja, wegens corona mogen we niet allemaal in de studio zitten. Dus moesten wij wachten in de studio van M. Um, een ander TV-programma. En mochten we uh, tijdens een filmpje heel snel op onze stoelen gaan zitten. En um, ja, toen, uh, toen gebeurde het gewoon. En hoe was dan die studio met alle lampen en camera's? En hoe gaat dat eigenlijk in coronatijd? Uh, nou, we moesten natuurlijk erg veel, uh, erg veel wisselen stoelen, want er waren heel veel gasten. En um, ja, stoelen op anderhalve meter afstand stonden minder stoelen. Dus um, na ons stukje moesten we ook meteen weer weg, kwamen er weer nieuwe mensen zitten. En um, we konden alles op grote schermen, is dus in de studio van M, uh, meekrijgen. Annie Ja, ik vond het ook heel erg bijzonder om het zo mee te maken, om het een keer zeg maar in het echt te zien. En zeker ook leuk wat, uh, ja, dat je die kans krijgt om daar te zitten en te zeggen hoe jij erover denkt. En uh, echt een duimpje omhoog. Hé, hey, en is het nou wel wat voor kinderen eigenlijk dan om bij zo'n talkshow aan te schuiven? Ja, ik vind van wel, omdat het gewoon heel erg belangrijk is dat kinderen ook gewoon in het nieuws komen, zeg maar, met onze mening en onze visie op dingen, zeg maar. En ook gewoon te laten zien hoe wij ons voelen en hoe wij erover denken nu in deze tijd en eigenlijk gewoon altijd. Ja, heel mooi. Uh, ja, ik vind zeker dat het... Uh... Dat het ook iets voor kinderen is om daar aan te schuiven. Maar je ziet wel dat uh, niet vaak kinderen zo'n kans krijgen. En dat, ik denk zelf dat dat komt omdat talkshows graag alles gescript willen hebben. Uh, dan bel je van tevoren met een redacteur. dat stelt heel veel vragen. En de vraag waarop je het leukste antwoord geeft, die wordt dan ook in de uitzending gesteld. Alleen kinderen zijn soms zo onvoorspelbaar. En complex. Wel, die geven gewoon een heel ander antwoord dan in de uitzending. En daar houden... De talkshow is er niet van. Maar ja, om dan heel weinig kinderen uit te nodigen. Op dat moment vind ik toch wel dat je alle kinderen over één kant scheert. Uh, dan hebben jullie ook een gesprek gevoerd met Jesse Klaver. Ja, jee. Hoe was dat? <laughs> dat vond ik super uh, leuk om te doen, zeker. En ook gewoon heel mooi uh, om zijn mening te horen over... wat moeten kinderen nou weten over uh, GroenLinks? En uh, zeker mooi om een keer ook in het uh, echt te zien... en met hem in gesprek te gaan en ook weer... ...onze vraag te kunnen stellen. Lars, hoe was hij in het echt? Ik vond dat hij uh, heel aardig en heel rustig was. Hij was niet zo, uh, zoals vorige week Wop Koekstra strak in het pak, net te antwoorden. Ik vond echt dat hij er chill zat en uh, leuk onze vragen beantwoordde. Laten we maar vooral even gaan kijken. Is dat hem? Ja, dat is hij! Lekker! Lekker! Lekker! Hier! hier! Hier beneden! Hebben jullie al veel lijsttrekkers gehad? Nee, u bent de eerste. Ik de eerste. Ja. We gaan vandaag Jesse Klaver interviewen. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat, wat doet hij bijvoorbeeld op, uh, op het vlak van kinderrechten? Bijvoorbeeld. Is hij zelf misschien uh, een vegetariër? Luistert hij naar zijn kinderen? Allemaal vragen waar wij in elk geval heel erg mee Ja. Wat vinden uw kinderen er eigenlijk van dat u zo beroemd bent? <laughs> nou, dat vinden ze. Ze zijn nog niet zo heel oud. Dus de jongste heeft er nog geen weet van. Die is uh, anderhalf. Uh, en mijn middelste is vijf jaar, is net vijf jaar geworden. En mijn oudste is zeven, die heeft het wel het meeste door. Ze, ze weten dat, dat, papa, nou ja, dat, dat papa bekend is en dat papa politicus is. Uh, maar dat is het ook wel. Voor de rest ben ik gewoon hun papa. Dat is eigenlijk, uh, of ik met ze voetbal, dat is relevant voor ze, dat vinden ze belangrijk. Of ik voetbal en nerfgevechten nerve doen, doe je dat ook wel eens? Nee, dat niet. Echt niet? <laughs> ik heb het ooit wel eens gedaan ja? toen ik nog een grote binnentuin had. Maar dat, oh ja. is, dat, dat is een tijdje geleden nog. Het is echt geweld. En wat vinden uw kinderen het, uh, het leukste aan u? Pff, dat weet ik niet. Uh, dat is een goede vraag zeg. Jeetje. Uh, ik probeer gewoon een lieve vader te zijn. En dat mijn kinderen weten dat ik superveel van ze hou. Wat ze ook doen. Al zijn die van mij draakjes. <laughs> uh, uh, ik denk dat mijn kinderen me ook wel streng vinden. Uh, nee is nee. Uh, maar dat ik ook altijd wel veel plezier met ze maak. Ik denk dat het wel een leuk gesprek gaat worden en dat hij uh, wel open staat voor ons vragen inderdaad. Ik denk wel dat hij ze leuk beantwoordt. Ja, ik denk dat hij ook wel misschien wel een beetje nieuwsgierig is naar hoe het nou is als wij kinderen vragen ja. stellen. Misschien vindt hij het zelfs wel een beetje spannend. Vind jij het spannend? Ja. Ik ook <laughs> jij? <wel. laughs> ik ook wel een beetje. Wat moeten eigenlijk kinderen in Nederland weten over GroenLinks? De kinderen in Nederland moeten weten over GroenLinks... Dat is ook een wat een verdraaid goede vraag heb je. Het eerste is dat wij echt een groene partij zijn. En dat betekent dat wij ons uiterste best doen om klimaatverandering aan te pakken. En met een ingewikkeld woord biodiversiteit eh, beter te maken. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, de biodiversiteit in Nederland en in de wereld staat onder druk. Dus de Amazone bijvoorbeeld die in de brand staat. Of de bossen die in Nederland en in Europa worden gekapt. Daardoor is er voor dieren veel minder ruimte om te leven. En het tweede wat denk ik heel belangrijk is om te weten, is dat GroenLinks echt een, ja, een onderwijspartij is om goed onderwijs te maken. Nou, we hebben het vandaag dus uh, over GroenLinks. Ja, ik vind het eigenlijk wel uh, ja, goed dat ze zich zoveel voor klimaat uh, inzetten en ook voor onderwijs. Heeft u zin in de verkiezingen? Ik heb ontzettend veel zin in de verkiezingen. Verkiezingen zijn eigenlijk een van de allerleukste dingen die er zijn. En dat komt omdat we dan, mag heel Nederland, gaat stemmen. En dan mag je kiezen op allerlei politieke partijen. En dan bepaal je welke richting je opgaat met Nederland, wat er belangrijk is voor Nederland, wat de prioriteiten zijn. Dus ik vind dat een supermooi moment. En als u dan bijvoorbeeld in de, in de peilingen staat dat u niet zo heel veel stemmen of niet zo heel veel zetels krijgt, eigenlijk veel minder dan in de vorige periode, Wil, eh, vindt u de verkiezingen dan nog steeds leuk of wilt u liever dat ze even een beetje uitgesteld worden? Dat is, dat is echt het allerbelangrijkste. Je moet namelijk, Het is een beetje hetzelfde als op school. Uh, als, ik, uh, als je op school gaat, gaat staren naar je cijferlijst, super ongelukkig uh, of je wordt lui want je staat er heel goed voor of je staat uh, of je wordt er uh, ongelukkig van want je staat heel slecht je moet in het leven of je nou politicus bent of dat je op school zit of werkt altijd het beste uit jezelf willen halen bent u vegetariër ik eet uh, zo min mogelijk vlees maar soms eet ik dat wel eens maar echt zo min mogelijk want het is gewoon super slecht voor het klimaat en zielig voor de dieren maar waarom eet u dan toch wel soms omdat ik het, uh, dat er soms gelegenheden zijn waar je komt en dat het is en dan eet ik het toch of soms maak ik er zelf een gerecht, omdat het bijvoorbeeld me doet denken aan mijn moeder. Iets wat zij maakte. Uh, Bumbu Bali, Kennen jullie dat? De Indische keuken een beetje? Ja, dat is mijn moeder is Indisch. Oh, nou dan ken je dat helemaal. Nou, Bumbu Bali. En Mijn moeder maakte dat altijd met rundvlees bijvoorbeeld. Maar ik zelf maak dat de laatste tijd met vegetarische kipstukjes. Omdat er zoveel goede vleesvervangers zijn, dat ik dezelfde herinnering als vroeger aan mijn moeder heb. Maar daar heb je helemaal geen vlees voor nodig. Ja, ik vond hem heel chill reageren. Gewoon een beetje relaxed, zo zitten. Benen over elkaar, mooie schoenen. <coughs> dus jij dat. Ja, u was uh, voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. En dat betekent dus eigenlijk wel dat u de mening van jongeren heel erg belangrijk vindt. En neemt u eigenlijk nu nog steeds de mening van jongeren mee uh, als politicus? Zeker. En hoe doet u dat precies? Door met jongeren in gesprek te gaan, dat doe ik zowel... Als ik mensen kan zien zoals wij hier nu zitten, is het met corona wat lastiger, dus dan doe je veel online. Uh, en gewoon heel veel te luisteren naar wat zij, wat zij zeggen. En om je te verplaatsen, dat is denk ik heel belangrijk in hun wereld. Want de wereld van iemand die jonger is, is natuurlijk, is logisch, heel anders dan van iemand die oud is. Die maakt andere dingen mee, die vindt andere dingen belangrijk. Het beste zie je dat denk ik als ik het heb over klimaat en de aanpak van klimaatverandering. Daarom weet ik dat jonge mensen dat veel belangrijker of nog vaak vinden de aanpak daarvan uh, dan oudere mensen. Dus dat is ook logisch. Want uh, jonge mensen gaan, als het goed is, nog een heel stuk langer mee op deze aarde. Dus voor hen is de aanpak van klimaatverandering nog veel belangrijker. Maar hoe kunnen je zich dan verplaatsen in die jongeren? Ja, maar probeer je je wel eens te verplaatsen in, uh, in je opa en oma bijvoorbeeld? Jawel, maar het is wel, als je echt wil weten wat zij denken en wat zij vinden, is dat wel lastig. Dat is waar, maar je kan namelijk, daarom kan ik ook niet zeggen, ik weet wat de jongeren meemaakt. Dat kan je niet zeggen. Maar ik denk, dat noem ik empathie, dat heb ik in ieder geval van mijn oma zo geleerd. Probeer je te verplaatsen in, in iemand anders. Probeer eens te bedenken hoe het zou zijn als je in zijn of haar schoenen staat. Dus ik weet niet wat het is om niet naar school te kunnen. En dat je alleen maar thuis les krijgt. Maar ik kan me wel proberen erin te verplaatsen. Dat je je vrienden niet kan zien. Dat je thuis zit, misschien wel met hele vervelende broertjes en zusjes die er de hele tijd doorheen kleppen. Zo probeer je te verplaatsen in wat het leven voor iemand anders is. En dat moet je niet alleen met jonge mensen doen. Jonge mensen moeten dat ook weer met oudere mensen doen. Hoe eng is het nu dat als je, als je, boven, de, als je boven de 70 bent, je opa en oma, dat als je corona krijgt, dat het wel heel slecht kan aflopen met je. Dat moet ook heel spannend zijn. Je moet je kunnen ver, in een samenleving kunnen verplaatsen in elkaar. En ik denk dat als we dat doen, dan ga je rekening houden met elkaar en dan heb je de fijnste manier van samenleven. Zoals ik eigenlijk net al een beetje zei, wij lijken eigenlijk best wel op elkaar, want uw vader is Marokkaans, ja. net zoals de mijne. Oh echt waar? En mijn moeder is dus dat ook leuk. nederlands indisch Ja. En ik vroeg me eigenlijk af of u zich wel eens gediscrimineerd voelt. Ja, ja en nee. Uh, uh, zeker toen ik wat jonger was, uh, ge gebeurde het wel eens dat ik... Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat, uh, dat ik wat beter werd gecontroleerd dan andere kinderen. Uh, maar in de, de laatste jaren gebeurt het vooral heel veel op internet. Uh, dus als ik iets doe of als ik iets zeg, dan wordt er op internet vaak gezegd: Oh, maar dat zegt hij, want het is een Marokkaan, die moet je niet vertrouwen. Ja, dat zeggen ze dus ook over allerlei anderen jonge mensen in Nederland. Ik vind discriminatie zeker een heel erg belangrijk onderwerp om het over te hebben. Ook omdat het gewoon, zeg maar, discriminatie, wat heb je eraan als je iemand in een hokje stopt? Ik zou het niet weten. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om met mensen connecties te maken. Ga met elkaar in gesprek en niet denken van oké, okay, jij bent dit, jij bent dit, wij zijn verschillend. Het is juist mooi dat we verschillend zijn en daardoor passen we allemaal bij elkaar. Als je Jan heet, is het echt iets makkelijker. Uh, ...om een, uh, een, een, een baan te vinden dan als je een, een Marokkaans klinkende achternaam hebt. En dat moeten we echt veranderen. En wat gaat u daar dan tegen doen? Een paar dingen. Deze week hebben wij... Hebben jullie wel van algoritmes gehoord? Vast wel. Jullie zijn natuurlijk veel tech-savier dan, dan al die oude lullen zoals ik zelf. Algoritmen worden ook door de overheid gebruikt... ...om bijvoorbeeld te kijken wie zou frauderen. Nou, in die algoritmen. Daar zit ook racisme in. Er wordt ook gekeken naar, naar discriminerende onderwerpen. We hebben net een, een, een voorstel in de Tweede Kamer van ons is aangenomen dat dat niet meer mag. Dus dat is heel belangrijk. Het tweede is dat politici hebben een voorbeeldfunctie hebben. Ik maak niet alleen plannen en wetten. De manier waarop ik praat is dat met respect over iedereen. Of je nou wit of zwart bent of dat je ouders uit Marokko komen of uit uh, Finland of Nederland. Praat je met respect over elkaar en beoordeel je mensen niet op hoe ze eruit zien of waar ze vandaan komen, maar op wie ze zijn en wat ze doen. Kinderen uit mijn klas die denken soms te weten wat het is, maar die weten niet echt wat het inhoudt. En daarom vind ik het belangrijk om ook klasgenootjes, vrienden, vriendinnen, allemaal er bewust van te maken wat discriminatie is en dat het eigenlijk ook gewoon weg moet. Ja, kijk, ik kan me wel iets van voorstellen hoe het dan is om gediscrimineerd te worden, maar eigenlijk toch ook niet. Want ik denk als je zoiets wil voorstellen, dan moet je het meegemaakt hebben. Dus ik vind eigenlijk niet dat mensen zich daar zo erg kunnen van, oh ik weet hoe het voelt. Ja, want dat weten ze namelijk gewoon niet. En heb jij dat zelf dan wel eens meegemaakt? Nee, eigenlijk niet. Ja, tenzij je leeftijdsdiscriminatie ook meeneemt. Dat je als kind iets niet mag, omdat je een kind bent. Dus als ik kijk naar wat Geert Wilders doet bijvoorbeeld. Als je hele bevolkingsgroepen wegzet en zegt... ...jij doet gewoon niet meer mee, want je bent een Marokkaan. Dan vind ik dat niet goed. Dan vind ik dat niet een, een, een, dat is niet een foutje wat je maakt. Dat is een hele bewuste keuze om te zeggen... ...ik heb bedacht dat Marokkanen gewoon niet in Nederland horen. Dat vind ik niet goed. En dat hoort namelijk niet, dat hoort niet bij Nederland. En dat vind, verkeerd, dat vind ik een verkeerd voorbeeld. Maar dat is een, dat is een standpunt van iemand. Yeah. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik vond het leuk hoe hij reageerde. Uh, sowieso op, eigenlijk op alle vragen. Um, en ook hoe die. Hij stond echt open voor onze vragen. Hij vond echt leuke vragen. Moeten politici volgens u het goede voorbeeld geven? <laughs> Als je van het, het snelste antwoord wat ik erop kan geven, is ja, maar dat is niet eerlijk. Uh, ik denk dat je als politicus eerlijk moet zijn. En wij gaan, we zijn geen supermannen en vrouwen. Wij zijn gewoon mensen en wij, maken, wij, wij zijn niet perfect. In ieder geval. Misschien allemaal collega's wel, maar ik ben niet perfect. Uh, en ik maak heel veel fouten en ik doe echt niet alles goed. Waar wordt u nou eigenlijk het meest gelukkig van? Zijn dat dan toch de draakjes? <lacht> ik word het meest gelukkig, uiteindelijk, uiteindelijk word ik het meest gelukkig van, van mijn draakjes. Ja. Mijn moeder zei altijd wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. Wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. Maar, Plotseling dan zijn ze er en ze halen het bloed onder je nagels vandaan. Maar het is zo mooi, het is zoveel levensvreugde en we hebben zoveel plezier samen. Uh, ja, uiteindelijk zijn die draakjes waar je de meeste, me, ja, waar je het gelukkigst van wordt. Ik vind mijn werk ook fantastisch. Ik heb het allermooiste werk van de hele wereld. Uh, maar uiteindelijk in die end draait het om, om je kinderen en om je familie en je vrienden. Ik vond het zeker een leuk interview. Ja, ook een leuk hoe die over zijn kinderen vertelde, de zogenaamde draakjes. Ja, ja, iedereen is een mens behalve dus zijn kinderen. Ja. Dat zijn de draadjes. Wilt u met ons een TikTok-filmpje opnemen? Natuurlijk. Ja, GroenLinks staat voor de aanpak van klimaatverandering en het beste onderwijs van de wereld. Woehoe! Jesse Klaver! Ja! En wat vinden jullie van als je het nou zo terugziet? Wat vinden jullie ja. nou het meeste op in het interview? Nou, wat mij dan het meeste opviel is dat hij het veel had over zijn verhalen met zijn oma. Dus over uh, dat wat zij eigenlijk aan hem meegaf. Dus ook over de empathie en over iemand, uh, verplaatsen in, jezelf verplaatsen in iemand anders. En dat je in de samenleving dat eigenlijk ook gewoon moet doen om een goede samenleving te hebben. Supermooi. Lars? Uh, nou, mij viel het heel erg op uh, hoe hij van zijn familie houdt, van zijn kinderen. Dat hij die... die uh... Dat hij dat echt bijna boven alles stelt als we vroegen, nou wat vindt u nou het belangrijkste, waren toch zijn draakjes en zijn vrouw. Dus dat is heel mooi um, en ook echt dat hij zo rustig is, dat hij ook echt naar ons luistert, naar onze stem. Uh, en dat hij die stem ook meeneemt in zijn mening, of in de mening van GroenLinks. Okay. En natuurlijk nee. superleuk dat hij mee deed aan ons TikTok filmpje. Ja, dat ging echt helemaal heel goed. Vooral dat ook natuurlijk. Hé, hey, um, hoe vinden jullie dit nou om dit allemaal te doen? Dus deze week bij op OPEEN uh, uh, de premier weer. Uh, zo het nieuws bijhouden. Deze interviews allemaal. Hoe, vinden, hoe beleven jullie dat nou? Ik vind het echt super leuk om te doen. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dit mag doen. Dus sowieso iedereen heel erg bedankt. Um, en ik vind het ook heel bijzonder. Toch wel om zulke belangrijke mensen zeg maar, te interviewen. Lars? Ik vind het heel mooi dat ik deze kans krijg om mijn mening te laten horen, maar ook de mening van heel veel, heel veel kinderen achter mij en de stem van kinderen te laten horen. Om ook aan te geven dat wij ook in de maatschappij leven. Niet alleen nu, maar juist ook in de toekomst. En dat we zeker een stem moeten krijgen. Dus ook ik wil even hier nog uh, dit moment gebruiken om iedereen voor en achter de schermen te bedanken. Genieten jullie ook een beetje van de sneeuw? Nee. Ik vind het heel koud. Ik vind het echt heel koud. Ik heb laatst 10 meter gewandeld, maar het is gewoon te koud. Lars, nou, ben je de... nog gesleed? Ja, zeker. Wij reden afgelopen maandag naar op 1. Oh ja, en... dat wel. Ja, toen gingen we gewoon 20 op, op een 80 weg, omdat het zo glad was. Maar uiteindelijk hebben we het allemaal overleefd. En natuurlijk uh, heel leuk met sneeuwballen gooien, lekker sleeën. Dus ja. dat is geweldig. Volgende week gaat het weer dooien, hè? Ja. Dus ja. volgende week weer een uitzending zonder sneeuw. Hartstikke goed. Uh, heel erg dank jullie wel weer voor deze week. Wat gaan we volgende week doen? Volgende week weer een nieuw interview met deze keer Sigrid Kaag. Dus uh, blijf zeker allemaal even hangen. En uh, we hebben er zin in. Denk je nou van iemand die je kent... die kan nogal wat informatie over GroenLinks gebruiken? Stuur dan zeker deze podcast even door. En heb je dat nou met CDA? Stuur de vorige door met D66... Stuur de volgende door en blijf ons zeker volgen. Hartstikke goed. Tot volgende week. Heel veel bedankt voor het luisteren. Doei. Dag.